De Nationale Ombudsman komt naar Friesland van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 juni. We zijn geïnteresseerd in hoe het met jullie gaat in Friesland, de relatie met de overheid, wat gaat er goed, zijn er dingen die beter kunnen. Ik kom graag samen met mijn collega's met jullie daarover in gesprek. De Nationale Ombudsman is er als het misgaat tussen de burger en de overheid. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met de gemeente, de politie, het UWV of de Belastingdienst op toeslagen. We kijken er naar uit om met jullie daarover in gesprek te gaan. We hopen jullie te zien en te spreken op onze provincietour in Friesland binnenkort.